Hoi, ik ben Maaike Schiebaan, ik ben verpleegkundig specialist op de afdeling Nenatologie. En, um, ik ben op zoek naar een nieuwe collega en ik vind het leuk om wat te vertellen over mijn functie in de hoop dat ik daarmee ook kan overbrengen hoe leuke baan het is. Misschien is het een goed voorbeeld als ik gewoon eerst wat vertel over mijn dag vandaag. Ik heb deze week uh, administratie, dat betekent dat ik tijd heb voor mijn administratieve taken, zoals brieven, uh, protocollen, maar ik doe ook de kraamvisite en ik heb het... De pieper voor de spoed gevallen op de kraam in de verlos. En dat begon al goed. Om half negen kwam er een belletje dat er een kind op de kraam niet lekker was geworden. En toen ik binnenkwam, zag ik inderdaad een kind wat echt heel erg niet uh, goed eruit zag. Um, samen met de verpleegkundige van de kraam, heel kort even overlegd. Korte ouders ingelicht, het kind in het wiegje gelegd en gelijk door naar de neonatologie gelopen en dat is allemaal op één verdieping, dus dat was lekker dichtbij. Onderweg kwam ik een paar verpleegkundigen tegen en gevraagd wil je gelijk meelopen. De neonatoloog die zat in de kantoor en die liep ook gelijk mee. En zo waren we een heel goed team uh, bezig om dit kind stabiel te krijgen. Uh, infuus geprikt, uh, naar de echo, uh, aan de CFM en al die dingen. Ondertussen kwamen de ouders ook binnen, dus tussendoor probeer je ook uh, die ouders wat te vertellen. Jonge ouders die net gisteren een baby hebben gekregen. Um, dus het is ook belangrijk dat je ziet wat ouders aankunnen aan informatie. Um, nou, uiteindelijk gaat het goed met dat kind. Dus dat is um, ja, gewoon fijn om te zien. Dat je die daarna ook tijd hebt om wat aan die ouders te vertellen. Nou, toen had ik uh, denk ik tien minuutjes de tijd om wat aan mijn administratie te werken. En toen kwam er een telefoontje dat er een code rood sex show was. Dus dat betekende keizersnee waarbij er echt ernstige zorgen zijn... of voor de moeder of voor het kind. Nou, samen met de artsassistent en de co-assistent naar de OK gegaan. De neonatoloog die gaat mee, dus je werkt echt in een team met verschillende niveaus. En um, nou bleek dat het met het kind erg meeviel. Die had een hele goede start, dus die kon opgevangen worden door de co-assistent. En uh, dat gebruik je dan ook weer gelijk als een leermoment, want een van de taken, ook van de VS hier op de afdeling, is dat je uh, artsassistenten inwerkt. In dat je co-assistenten ook begeleidt in hun korte stage hier. Maar ook dat je uh, informatie geeft aan de verpleegkundigen. Ik heb vanmiddag geef ik een infuuspreeklesje aan de uh, verpleegkundigen van de neonatologie. Dus het is heel veelzijdig. Nou ja, volgende week heb ik dan weer mijn kliniekweek. Dat betekent dat ik vijf dagen lang um, op de kliniek sta, de afdelingsarts ben. Aanspreekpunt voor de ouders. En omdat dat een wederkerend patroon is, één week kliniek, één week administratie, heb je ook echt kans om een goede band met ouders op te bouwen. Um, ouders herkennen je ook en ik merk, merk ook dat ze het dan ook makkelijker vinden om tegen je te praten. Dingen die goed gaan, dingen die niet goed gaan, waar ze zich zorgen over maken. En dan heb je elke week heb je met ouders uh, een gesprek. Soms met de neonatoloog, soms zonder de neonatoloog. Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat er uh, precies allemaal speelt. Ja, en zo ziet de week er een beetje uit. Dus je hebt de hele standaard dingen volgens protocollen op de afdeling neonatologie. Maar ook heel veel acute situaties waarbij je van tevoren eigenlijk nooit weet waar je in komt. En uh, wat je echt leuk moet vinden en wat ik heel erg leuk vind.